Welkom bij Tomzorg. Onze zeer luxe rollator Elmar heeft remmen die ook bediend worden zoals elke rollator met een remkabel. En zoals bekend ook bij fietsen kan gedurende de tijd een remkabel iets uitrekken ofwel de schoentjes op de banden iets slijten. Dat betekent dat de remmen moeten worden bijgesteld om de remcapaciteit weer optimaal te krijgen. Bij Elmer is daar een zeer eenvoudige oplossing voor gevonden. Beneden bij het wiel vindt u een grijze draaidop. Deze dop die kunt u eenvoudig indrukken en draaien. Linksom of rechtsom. Linksom draaien zult u de remmen weer wat vastzetten en rechtsom draaien zult u de remmen wat losser zetten. Dus mocht u iets wat minder remcapaciteit hebben, dan is het belangrijk om via dit zeer simpele systeem uw remmen weer iets bij te stellen. Dus de remverstelling voor een zeer veilig, langdurig gebruik van uw elmer. Bedankt.